Kom maar, Joyce. Hé nee, Joyce, kom maar, Joyce. Er is toch niks in de stal. Oh, Joyce, kom maar, Joyce. Oh, Joyce. joh maakt een hoop erin, Joyce. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Zal ik van die kant gaan? Dit is een poep, grote poepplaats geworden. Oh, Joyce, daar is een gooi. Perfect, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Hé, hey, Joyce. Hé. Hey. Oh, Joyce. Dat is lekker, Joyce. Oh, Joyce. Oh, nu laat je de helft op de grond vallen. In de modder, zo gezegd. Nou, het is gered. Kijk eens, Joyce. Goed. Oh, niet, niet happen, niet happen. Dan ben je het weer kwijt. Nou, gelukkig heb je het al meegenomen. Oh, Joyce, kom maar, Joyce. Oh, Annabel, jij hebt ook een stuk. Je hebt al gehad, natuurlijk. Hop, kom maar. Oh, je kan niet happen. Of je wil niet happen. Oh, wat goed. Kijk eens, Roosje. Kijk eens, Roosje. Oh, Roosje. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Het laatste winterpenen van Boons. Hoi, oh, Joyce. Er zit nog één stukje in mijn jas. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Jij mag eerst happen. Roosje, kom maar. Niet niet niet, Joyce. Kijk eens. Kijk eens, Roosje. Hap. Kom maar. Hap. Oh, Annabel. Ja, dan moet je wel goed happen. Kijk eens thors! Kijk eens Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, Joyce! Oh, Joyce. Oh, ja, ik moet je kamer meenemen straks. Hé, hey, Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Roosje. Oh, Roosje. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Roosje. Goed zo, Joyce! Roosje wil ook iets. Ik wil er even tussen langs. Hé, hey, Joyce, je hebt nog ooit genoeg, Joyce! Ik moet nog even naar het water kijken. Hé, hey, Roosje! Ja, ik heb geen wortels meer, Roosje! Alles is op! Oh, Joyce! Goed zo, Joyce!